In deze video laat ik zien hoe je programma's eenvoudig vast kunt maken aan je taakbalk in Windows 10. De taakbalk vind je hieronder en het kan handig zijn om daar met één klik een programma te openen, omdat je dat vaak gebruikt. Je kunt op meerdere manieren een programma toevoegen aan je taakbalk. Allereerst gaat dat via het startmenu. Stel ik wil Word toevoegen aan mijn taakbalk, dan hoef ik eigenlijk hier alleen maar het symbooltje voor Word op te zoeken. Of ik kies in de alfabetische lijst hier voor Word. En als ik dan met de rechtermuisknop daarop klik en ik kies hier voor meer in het, in het menu, dan kan ik de bovenste optie kiezen aan de taakbalk vastmaken. Op dat moment verschijnt onderaan in beeld in de taakbalk standaard het menuknopje, het open knopje voor Word. Ik kan ook een programma openen. Op het moment dat ik dat programma geopend heb, kan ik ook hetzelfde doen, maar dan doe ik dat met het icoontje wat hier staat. Ik klik daar met de rechter muisknop op en ik kies hier weer voor aan taakbalk vastmaken. Zo heb ik dus altijd toegang tot de programma's die ik het meest gebruik en hoef ik niet meer te zoeken.